3202, rt 3202 komt uit Potozee over. 3202? Ja, blijf luisteren. 3201, rt 3201 komt uit Potozee over. Ja, zeg het maar. Ja, of jullie beiden willen gaan richting de straat nummer 5, er zou op dit moment een heeteraad inbraak aan de gang zijn. Onbekend om hoeveel mensen het zou gaan. Pril 1, zonder toestemming, die kant erboven. Ja, de 02 is onderweg over. 01 ook. Ja, geel bij de kop. Ja, rijden. Yes. En wel, in het draaien zetten natuurlijk. Ambonstraat. Ja, dat is, ja, dat is uh, 800 meter een beetje. Dus, uh, Niet heel ver, de... ja. 3202. of u wilt uitkijken naar een zwarte polo. Zou richting u komen. Zou vanaf het huis rijden. Kenteken onbekend, enige bekende is dat het begint met SP. SP, oké. Okay. Ja, we gaan uitkijken over. 32.01, u mag richting het uh, huis gaan. En uit. Oké, okay, zwarte polen zijn die hè? Uh, Voor Voorhands? Die lijkt er inderdaad uh, ontzettend erg op. Uh, Ook geblindeerde raampjes, dat is altijd leuk. Ja, ik rij even langs zo. Draai even om. Uh, S ja, dat ja dat is, is een... ja. Stop voor staat aan, yes. Dat is ook Vandoor? <laughs> nou, die gaat er vandoor inderdaad. OC, 32 ontwijken. Kom eens uit. OC gebracht. Ja, we hebben ook een achtervolging met die zwarte polo. Uh, hoog de verdachte van die inbraak. Achtervolging is van vernomen, ik genieuw 1 in de kop. Dus AB. gaat ja, gaat er pak eh, tussendoor. Ik ga hem zo klein proberen te zetten hoor. Inbrekertjes willen we natuurlijk wel te pakken hebben. Ja natuurlijk. Uh, als je... Ja het is vrij rustig. Als je er dichtbij kan komen zou ik zeggen doe het. Ja, misschien even afhankelijk als je hier naar links gaat. Die... Nee, die gaat hij niet. Nee die gaat rechter. Oeh, pas op. Ja, ik zie hem. Verkeer werkt niet nog mee. Rechtdoor ja, hier. Links. Inderdaad. Uit het zicht, rechtdoor. rijdt snel joh. Ja, man. Altijd die Dat, Dat is een airline, een... geloof ik. Rechtsaf? Uh, dus, uh... Ja. Gaat ze doen of gaat ze doen? Ja. Nee, het wordt hem niet hier. Kun je hem hier zetten? Je nee, zetten? Nee, hier niet. Nee. Het is gevaarlijk. Of hij, moet, of hij moet zichzelf in de prakkerij? rijden. Nee, jongen, jongen, jongen. Het verkeer uh, heeft zijn dag wel, zo te zien. Ja. remt hier af. Let op hier met de tram. Niks, oké. Okay. Hierzo, ja, wat gaat hij doen? Gaat doen? Nee. Ja, gaat landen doen. Nee, ja, ja, ja. Staan blijven! C, voor te voet. Staan blijven! Volging, te voet, extra -colleges nog steeds onderweg op. Let op, let op, let op. Ja, gaat het treinspoor op. Ik, uh... Ik de, wat is er nog staat. gebruikt? Staan blijven, het wordt geweld gebruikt. Achtervolging over het treinspoor. Ik ben kwijt. Is hij hier links op gegaan? Ik uh, kwijtje. Hier, ah, hier. hier. Ja, ja. Hij zit hier ergens achter. Collega's komen naar jullie. Ja, pak de auto maar, pak de auto. Ik zal het voor je insluiten. Uh, waar ben je op dit moment? Is hij deze kant erop gekomen? Hij is, uh, hij is de straat afgelopen. Vanaf daar heb ik het niet meer gezien. waarop hier naar rechts kan maar zo hij zit hier ergens verstopt dan ik ga hier ik een blokje mevrouw heeft toevallig iemand gezien met een bivouakmuts oké okay, geen reactie dankjewel de parkeergarage lijkt hij niet te zitten ja, hij kreeg het hek niet uh... Ik zat daar vast. Er komt niemand aangerend. Is dat hem? Nee. Ofwel. Is dat hem? Ja, dat ja, is hij, ja, hij gaat zijn auto terugpakken. Let op. Staan blijven nu. Hier komen. Kom. Op knieën. Op knieën. Armen spreiden. Ik ben aangehouden. Lekker, boeien oh, boei maar put hand op je rug zij 3202, verdachte aangehouden over ja, helemaal aanhouden, dat is vernomen goed werd. heel goed goed nou, dan mag dan even lichter. tegen de muur komen staan zet hem maar even tegen de muur Gaan we doen. Goed, laatste vriend, je bent aangehouden, je bent niet de antwoord verplicht, je hebt recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Um, ja hoor, dat zou ik wel willen. Dat zou je wel willen, goed. Heb je zelf een? Uh, ja. Oké, okay, goed. Je wordt verdacht van uh, poging tot inbraak, slash medeplichtig bij inbraak. En sowieso negeren stopteken. Uh, heb je dingen bij die je bij mag hebben? Uh, nee. Niks, ik ga je wel fouilleren voor jou en mijn veiligheid, oké? Okay? Dat is begrepen. Dat is wel beleefd voor een... Uh... Ja, voor een inbreker. <laughs> Je ja, auto die... Uh... Ja, is goed. Je auto die gaan we meenemen. Wordt verder onderzocht. Betrokkenheid, et Oké, okay, goed. Verder niks bij. Is mooi. Ik ga je in de, in de auto zetten hier bij mijn collega's. Die jou hier naar het bureau brengen. Het scheelt dat het hier is. Dat is begrepen. Luister, zo meteen alvast in de cel. Komt de hulp officier van justitie bij je. Uh, die gaat kijken of de aanhouding ook rechtmatig was. Dan kun je ook nog eens je verhaal kwijt. Gaat je ook nog even voren. En de recherche zal later naar je toe komen, ja? Ja. Oké. Okay. Zullen wij uh, die auto zo even bij het bureau uh, droppen? Ja, uh, wie weet zitten er nog sleutels in. Ik uh, ja, eens als kijken. Als je naartoe rijdt, dan rijdt de auto weer naar voren. Yes, en een kapot koplamp. Zo, hebben we die. Uh, ik heb niks meer van 2-0-1 gehoord of die hem al hebben aangehouden of tot daar nog iemand was, ik ben benieuwd zo. Nou, we zien ze vanzelf wel verschijnen ja. toch? Ja. Inbruiksporen, zichtbaar. Politie, we betreden nu de woning. Maak jezelf kenbaar. Hé hey vriend, wat doe je? Laat vallen. Laat vallen. Laat vallen. Oh, rustig, rustig, rustig, rustig, rustig. U bent aangehouden, omdraaien. Rond gaan zitten. Collega, boeien. Hé hey vriend, die aan mij zitten. Die aan mij zitten. Ik doe toch wat je zegt? heer u heeft het recht op een advocaat. Wilt u daar gebruik van maken? Ja, en uh, anders ga ik niet met jullie praten, hè, want uh, dit is niet het werkt hier. U hoeft niet te antwoorden, op te antwoorden op onze vragen, meneer. Heeft u een advocaat? Uh, ja, volgens mij wel. Oké, okay, dan bellen we die als we op het bureau zijn. Oké, okay, meneer, meneer te... ga je nu nu violeren? Heeft u iets waar uh, ik me aan kan baseren? Nee man, ik heb alleen sleutels in mijn zak. Oké. Okay. Ik ga nu het proberen. Je... Ik heb niks aangetroffen. We gaan nu naar de auto. Vriend, niet aan haar komen. Vriend, ik zweer het. Je. Jij gaat aangeklacht worden, jij gaat ontslag worden. Echt vriend. Oh, jij gaat groot probleem krijgen. Hé, hey, niet in deze auto, vriend. Niet in deze auto. Hé, hey, laat mij eruit, man. Laat mij hier nu uit, vriend. Laat me eruit. Laat me eruit. Laat me eruit. Niks te vinden in het huis. Let's go.